Dit is kaal beton. Met hier nog kale plekken en hier zelfs wat ruwe plekken. Vind ik niet mooi en het kan veel beter. Hebben we alles zo? Al? Ja, zeker weten. Het is eigenlijk een klusje voor één persoon. Maar vandaag kijkt Christian met me mee. Gaat je zeker lukken. Ik ga deze muur eerst voorstrijken. Je gebruikt hiervoor Giprok voorstrijken hechlaag, omdat je een gladde, niet zuigende ondergrond hebt. Voor deze muur ga ik Giprok multistuk gebruiken. Het gips strooi ik rustig in het water. Gebruik de hoeveelheid water die op de verpakking staat, dan heb je altijd de juiste dikte. Bij deze hoeveelheden moet je niet je eigen bolmachine pakken, maar heb je echt een grote mixer nodig. Ik ben rechtshandig, dus voor mij is het handig om links te beginnen. Heel goed zo. Hou het tempo erin, glad maken doen we later. Okay. Zo, dat is klaar. Hierna ga ik het vlak maken, dat heet rijden. Ik vul nu de oneffenheden bij. Nu begin ik met het narijden. Dat is de laatste stap om het mooi vlak te krijgen. Hier besteed ik dus ook heel veel aandacht aan. Is dat goed, Christian? Ja. Als je hem bijna niet meer in kunt drukken, mag je hem beginnen met messen. En hiervoor gebruik ik een spakmes? Ja. Om een hoek van 45 graden? Om een hoek van 45 graden, ja. Nu moet je zorgen dat alle gaatjes en oneffeden dicht zijn. Oké. Okay. Volgens mij is hij nu klaar om te sponsen, of niet? Ja, hij plakt nog een klein beetje, dus je mag hem nu uh, beginnen met sponsen. Oké. Okay. Ik maak de spons nat en met draaiende bewegingen ga ik te werk. Nu ga ik het glad afwerken en daar gebruik ik de pleisterspaan voor. Voor een echt super glad resultaat ga ik de muur bevochtigen en herhaal ik de handeling met de pleisterspaan. Nou Koos, dat heb je netjes gemaakt. Dankjewel, ik vond het ook echt leuk om te doen. Uh, hoe lang uh, moet ik wachten om te schilderen? Als vuistregel hanteren we een dag droogtijd per millimeter. Dus in dit geval zul je vijf dagen geduld moeten hebben. Oké, okay, bedankt voor je tips. Dank je wel. Yep.